Ik ben leerkracht. Ik ben arts. Virtueel assistent. Ik heb een uh, kantoorfunctie fun nu. Uh, ja. Ja. Ja, ik heb hartstikke leuke collega's, ja. Ik ben blij met mijn werk. Uh, ja. Ik zit nu goed in mijn functie. Ja, het onderwijs is fantastisch. Kan het beter in het onderwijs? Ja, dat denk ik wel. Ik zou graag uh, meer collega's willen in mijn klas. Je bent veel tijd kwijt met het schrijven van rapporten. En in de tussentijd wachten de kinderen op hulp die, ja, die gewoon niet komt. <tied>